En gelukt? Ik ben heel benieuwd hoe jouw nieuwsbericht is geworden. Je mag het naar mij mailen of delen op de SkillsDojo's socials. Of vraag je vader, moeder, juf, meester dit voor je te doen. Doe je deze missie thuis, dan kun je je bericht aan iemand thuis presenteren. Kunnen zij raden of het echt of nep is? Doen jullie deze missie in de klas, dan kun je een quiz doen. Knip de bordjes op het werkblad uit, plak ze op karton en aan een stokje vastmaken. Presenteer dan één voor één de nieuwsberichten voor de klas. De anderen mogen raden of het bericht echt of fake is door een bordje op te houden. Dan het volgende bericht, totdat iedereen zijn of haar bericht heeft gepresenteerd. Wie verzamelt de meeste punten? In deze missie heb je ontdekt dat nepnieuws valse informatie is, is die onder het mom van nieuws wordt verspreid om anderen te misleiden of te bedriegen. Ook heb je gezien wat mogelijke redenen zijn om dit te doen. Daarnaast ontdekte je dat er tussen echt en nepnieuws nog heel veel meer soorten informatie bestaan. Bijvoorbeeld misinformatie. En dat het vaak niet makkelijk is te herkennen wat echt of fake is. En waarom iemand dit nieuws op een bepaalde manier verspreidt. De tips uit de eerdere video kun je trouwens prima zelf gebruiken om informatie op echtheid te beoordelen. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!